Ik verkoop natuurlijk een hele mooie woning in karstiekum. maar ik loop nu naar een woning. Die springt er toch echt nog een keertje uit. En die ga ik u nu laten zien. Het is een prachtige, imposante woning. Vrijstaand, ontworpen door Piet Boon. Niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. En dat ga ik u nu even laten zien, want ook daar is hij prachtig afgewerkt. Bij zo'n woning als deze hoort natuurlijk een royale hal met een mooie vierde, passend bij deze woning. Netjes afgewerkt hier, garderobe kasten en dan lopen we door in een royale woonkamer. Een bankstel netjes om de open haard heen en achter in de hoek nog een bibliotheek. We zien mooie natuurlijke materialen, kenmerkend natuurlijk voor Piet Boon, netjes afgewerkt. En we lopen nu door naar een heerlijke leefkeuken, ook weer groot van opzet met een hele mooie natuurlijke lichtinval. En hier kun je heerlijk aan de tafel zitten en dan kijken we uit naar buiten. En dat is ook nog een volgend puntje van aandacht voor deze woning, want de ligging is prachtig. We zitten hier namelijk aan het natuurgebied Hendricksveld en daar kijken we ook over uit. En hier kunt u dan tijdens de mooie dagen heerlijk aan het water zitten. Vuurkorfje aan. En dan kunt u genieten van dit prachtige uitzicht. Bent u nieuwsgierig geworden? Bel met HVMS op 0251 655 086. En ik laat u heel graag de woning zien.